dagwandelende uitkijktoren in je pyjama van blokjes hout. Kun jij ooit verdwalen? Heb je het nooit koud? Hoe is het vlak onder de wolken? Kun je daar ademhalen? Is het mistig zo hoog? Stoot jij wel eens aan de regenboog? Val je nooit eens om? Word je nooit eens moe? Stroomt er wel genoeg bloed naar je hersens toe? Hoe in hemelsnaam kan zo uitgerekt beest als jij bestaan? De giraf heeft een hart als een kattenpult. Bij iedere slag schiet het bloed, dat suist, dat giert, dat brult. Door die eindeloze nek naar boven, via aderen, vuistdik en zo sterk als ankertouw. Zeg giraf, dat hart van jou, die helste heimachine, die het bloed je kop inknalt. Zouden wij dat samen met jouw nek eens mogen lenen? Om te kunnen zien of het waar is wat mensen zeggen. Dat de regen begint als sneeuw, voor hij op de aarde valt...